De zomer is aangebroken en Suzanne is aan het genieten van haar nieuwe stekje. Ondertussen is ze haar talent aan het gebruiken om door te breken in de wereld en op internet. Ze verdient er wel een beetje geld aan, maar nog niet genoeg. Ze heeft al het contact met Isabella en haar familie verbroken, al is ze nog wel contact met sommige oud-collega's. Tijdens het gesprek hebben ze beiden gekeken wanneer ze konden afspreken. Erik heeft besloten om het door te geven aan andere collega's als ze zin hadden om mee te gaan om gezellig met de bij te praten. Aan de andere kant voelde Suzanne zich best wel alleen in het grote huis. Zou ze haar zonmeet ooit nog tegenkomen?